Gebruik jij wel eens een liner? Jongblad heeft heel veel mooie kleurtjes. En hiermee kun je er dus voor zorgen dat je lipstick of lipgloss veel beter blijft zitten. Ook zorg je ervoor dat je lipstick of lipgloss niet in de lijntjes rondom je lippen kruipt. Ik ga je laten zien hoe je deze mooiste kunt aanbrengen. Je kunt ervoor kiezen om de contouren van je lippen in te vullen, maar je kunt er ook voor kiezen om echt je hele lippen hiermee in te vullen. Dan zorg je er nog meer voor dat je lipstick of lipgloss goed blijft zitten. Je kunt er zelfs voor kiezen om alleen een lipliner te gebruiken. Dan heb je een hele mooie matte tint de hele dag lang. Want het blijft echt heel goed zitten op jouw lippen. Ik kies ervoor om nog een lipgloss erbij te gebruiken. Door deze lipgloss toe te voegen krijg je mooie glanzende lippen.